Nou, de video is klaar. Uh, je ziet hem hier staan. Uiteindelijk is hem dit geworden. Um, nou, je bekijkt je video. Stel nu dat je zegt, nou, ja, ik ben eigenlijk helemaal niet tevreden. Nou, dan kun je hier naartoe en uh, dan kun je opnieuw even kijken wat je wil veranderen. Ik heb bijvoorbeeld leerlijn ICT toegevoegd. En uh, hier heb ik ook twee mogelijkheden toegevoegd. Dus ik heb nog even de tekst uh, veranderd. Uh, als je kijkt naar deze, kun je dus geen tekst toevoegen aan de slide. Dat is wel een beetje jammer. En wat ik ook nog even wil vermelden is de, de color. Uh, bij deze slides, omdat ik natuurlijk uh, foto's heb gebruikt, heeft dat geen impact, uh, de color. Maar uh, ga je bijvoorbeeld naar deze. Uh, daar heb ik uiteindelijk de color gebruikt groen. Zoals je ziet. En uh, als je deze video dan ook bekijkt, zie je dat dan wel terug. Zie je de achtergrond hier, is groen. Ja, dus bij dit soort uh, animaties uh, zie je ook dat het de groene kleur terugkomt. Nou, dat is meer een beetje afhankelijk welke slides uh, je kiest. Goed, uh, nou wil je hem delen. Uh, nou, du download kan niet, duplicate. Je kunt hem ook nog, uh, uh, nog een keer uh, kopiëren, als het ware. Um, nou, dan zeggen we preview um, en dan gaan we zeggen wie publish. En dan kom je in dit uh, uh, venstertje terecht en dan zie je hier edit video. Je kunt hier bepalen van, hé, hey, ik wil hem uh, hidden. Nou, dat kan ook niet, dat kan alleen maar bij de uh, premium versie. En dit is eigenlijk de link om hem te delen. En dit is de embedded code, zodat je hem kunt delen in de website. En hier kun je hem nog delen met je Facebook-vrienden, je Twitter-vrienden en eventueel op YouTube zetten. Dus dit is eigenlijk de mogelijkheden om jouw video te delen. Heel veel succes!